Jullie hebben natuurlijk al onze berichtjes over het fruitwater al uh, voorbij zien komen en gelezen. Um, dit is hem, onze fles. Um, het staat erop, drink water, your skin will thank you. Um, het is de bedoeling eigenlijk dat je hier in de koker wat fruit gaat doen. Of groente, maar net wat je lekker vindt. En daardoor krijg je al water met eventjes een wat lekkere smaak. Nu hebben wij daarom gevraagd om zoveel mogelijk uh, recepten en ideeën naar ons toe te sturen en daar hebben we natuurlijk ook weer een e-book van gemaakt met wel 30 recepten met allemaal verrassende zoete uh, ja, variaties om in je fles te gaan doen waardoor jij weer een lekkerder waterdrankje hebt voor uh, nou ja, op je werk, thuis, uh, nou ja, waar je dan ook maar bent um, zelf hebben wij natuurlijk deze ook continu bij de hand. En wat ik daarna merk, is dat ik hierdoor veel en veel meer water ga drinken. Dus nou ja, dat wil jij natuurlijk ook. Want meer water is een mooiere huid. En dat willen we allemaal. Dus ik zou zeggen: vullen met lekker veel fruit en goed uh, veel water. En dan uh, krijg je een nog mooiere huid. Heel veel uh, plezier ermee. En natuurlijk ook even dat e-book downloaden.